Jongeren en ouderen moeten meer samenwerken. Dat vinden ze bij het Antoniushof in Gent. De bewoners van de Serviceflat maakten een musicalvoorstelling met dans en expressie. Ik vind het goed dat die bewegen. en. Uh... Dat is ook gezond. Uh, jongeren, de dag van vandaag, uh, jongere generatie denken dat ouderen minder uh, actief zijn. Dit bewijst het tegendeel in feite. Hè? Dus dit bewijst dus in feite dat uh, uh, mensen zelfs op hoge leeftijd, zeer hoge leeftijd, nog zeer actief kunnen zijn. Ik vind dat wel sportief en ook leuk omdat de ouderen uh, dat, dat doen. Op de planken stond zit, 87 jaar, de oudste bewoner van de Servicelits. Zij wil duidelijk laten merken dat ouderen nog heel wat in hun mars hebben. De kinderen zien dat oudere mensen ook nog bekwaam zijn voor iets te doen. Ik ben 87 jaar en de mensen die weten dat niet. Die denken dat we in een stoelje zitten en dat we ons moeten verzetten, maar dat is niet waar. Jongeren denken tegenwoordig dat ouderen minder actief zijn. In de toekomst moeten we een samenwerking opbouwen. De, de ouderen worden ook gemotiveerd door de levensvreugde, de jongheid, de, de activatie, de stimulatie van allerlei zaken. En daardoor voelen zij zich ook beter in hun vel. Dus de combinatie, de samenwerking ouderen-jongeren, is voor hen echt van vitaal belang. Ik had nooit gepast dat ik de ster zou geweest zijn, maar nu weet ik dat ik de ster kan. Ja.